Ja, het antwoord op alle vragen, dat ga ik je zo vertellen. En dan denk je natuurlijk van, ja, hoe kan het nou? Een antwoord op alle vragen, dat is het toch niet? Nee, dat klopt ook, omdat het geen antwoord is, maar een vraag. Ik ben Martijn Meijma en ik help ondernemers om moeiteloos het succes te bereiken dat zij voor ogen hebben door de inzet van een intuïtie en door de inzet van intuïtieve methodes. Nou, en wat ik je nu ga aanreiken is zo'n intuïtieve methode. Want het antwoord op alle vragen, ja, en dat noem ik ook echt alle vragen, dus iets zakelijks, iets privés, of je een nieuw bedrijf moet starten, of dat je met de klant verder moet of niet. Het antwoord op al die vragen is, wat zou liefde doen? Ja, dat is een beetje een rare, rare vraag natuurlijk. Wat zou liefde doen? Maar als je die eens goed laat binnendringen, dan krijg je eigenlijk, als je die vraag stelt op basis van een andere vraag, altijd het beste antwoord. Wat zou liefde doen? Ja, en, en is het op zich wel handig als je dan ook echt met de liefde in jezelf kan verbinden? Nou, er zijn een aantal manieren voor. Meditatie is een hele mooie manier. In de natuur lopen en je verbinden met die natuur, en dan voel je ook echt de pure liefde. Nou, voor sommigen is dat echt naar een baby kijken of denken aan een kind wat nog een baby was. Voor anderen is het weer verbinden met een dier wat heel erg geliefd is. En zo verbind je je met die liefde in jezelf. En dan stel je de vraag, wat zou liefde doen? Nou, ik ben heel benieuwd naar wat het antwoord op die vraag is voor jouw vragen. Als je nog begrijpt wat ik bedoel. Uh, laat het even achter uh, in, uh, in de comments. Dankjewel.